Wij doen mee aan het waterschap, vooral omdat wij willen dat vanuit de bevolking meer invloed komt op de omgeving waarin we zelf wonen. In eerste plaats op waterbeheer, dus het voorkomen van verzilting en verdroging door onder andere het aanleggen van waterbuffers. Het bevorderen van de veiligheid, heel eerlijke verdeling van de waterschapslasten tussen de bevolking en de andere categorieën. We zijn echt een lokale partij en wij zetten ons volledig in om samen met de mensen achter ons te zorgen dat we hier veilig en gezond kunnen blijven wonen, ook in de verre toekomst.